Hallo en welkom bij Pauls Model Train Stuff. Vandaag heb ik deze Fleisman uh, 4470 uit mijn hoofd. En uh, deze wil ik gaan voorzien van ledverlichting, zowel voor als uh, binnenin. En uh, ik heb in het verleden heel erg gelopen om hier die uh, lampjes te verwisselen. Dus ik ga hem nu volledig demonteren. Ehm. Uh, ik heb in de voorgaande aflevering uh, beide wagenstellen voorzien van de motor. Zodat niet eentje dummy is. En uh, nu komt eigenlijk dus deel 2. En dat begint met het verwijderen van het dakpaneel. Zo. Alles wat ik niet nodig heb ga ik ook wegleggen. En ik ga deze loshalen. Hier zitten de leesdecoders nog in. Die ga ik nu niet vervangen. Uh, ik heb niet genoeg decoders op voorraad. Zo. Er zijn een heleboel schroeven om los te halen. Ik denk ook dat ik één plek los moet solderen. Ja, ja dat is deze. Nee, nog niet. Zo. En dan kan het wagenstel eruit, en dan kan die brug eruit voor de stam pick-up. De lampjes zullen nog dadelijk vanzelf uitvallen: de oude gloeilampen. Deze wil ik los. Deze wil ik los. Ik wil deze aan de zijkant los. Ik wil het hele wagenstel even los hebben. zo'n een lampje en dan kan deze hele stallage weg. Hieronder zit een lampje, dat wil ik gaan vervangen. Hop. Even goed opletten waar alle schroeven heen gaan en alle lampjes heen gaan. Normaal gesproken zit hier een schroef. Die zit er in deze niet in. Zal er zo uitkomen. komen? Uh, nu wil ik even zien: satéprikker, andere satéprikker. Hier precies zit een clipje, en dat clipje moet losschieten. Goeie prikkers die nog een beetje scherp zijn. Ja zit hier zo zit ook het clipje. Oeh, even kijken, waarom wilde jij je wil je niet? Ik heb het eerder gedaan toen was het vrij makkelijk, toen ging hij vrij over. Maar deze wil echt niet. Misschien is hij gelijmd. Hoop ik niet. Dan wordt dit een onmogelijke klus namelijk. Hm. Nou, als het hout niet werkt. Dan ga ik over op schroevendraaier. Ja, liever niet. Daarmee kun je plastic beschadigen. Onderkant kan opzij. Metalen. Ik weet niet of het koper of ijzer is, is dus vrij zwaar. Maar in ieder geval, dat kan opzij. En dan kun je deze naar achter schuiven. En... Hoppakee. Zo. Daar gaat het om. Alle andere dingen kunnen weg. Hier zit nog het rode lichtje in. Rood lampje uit schroef op zijn plek. Zo, dit is de uh, waar het licht in komt. Boven is uh, voor wit licht, onder is voor rood licht. Goed onthouden, erg handig voor dadelijk. En dit zijn mijn ledjes. Het zijn uh, 2 mm ledjes die ik hiervoor gebruik. En uh, Kijk, ik had, zou heel graag uh, misschien 3 mm willen hebben. 3 mm leds. Als die 3 mm leds dan ook in de basis dus op dit deel 3 mm waren. Uh, ik heb alleen deze. En uh, dat gaat wel werken. Wat ik ga doen, namelijk. is, Ik ga ze er zo doorheen steken. Kom op. En ik haal het kopje eraf. En ik hoop dat, dat, een, dat het goed genoeg gaat als ik het dadelijk uh, ga proberen. Dat het er goed genoeg uitziet. Dat kopje dat haal ik eraf met een tang. Alleen dat schiet alle kanten in. Dus ik doe dat liever even onder een, onder een doek. Probeer hem niet te kort af te knippen. Als je dat doet, beschadig je het ledje zelf. Die is goed. Deze ook. Hoppa. Normaal gesproken. Um. Kom eens dus even hier, jij. Normaal gesproken krijg je, de, krijg je de lampjes licht via dit metaal omhulsel en deze twee hier En dat heb ik bij deze, bij digitaliseren opgelost. Dat blauw zit op deze rail. En deze rail gaat hier via een schroef. Zo. Komt dat terecht op dit. Dus um, dit hele vlak is in feite de blauwe bekabeling. Blauw is de pluspool dadelijk. En ik wil uh, dus de. Uh, eigen, ik ga hier een uh, weerstand tussen zetten. Tussen de decoder en de blauwe aansluiting. En, is dat verstandig? Ga ik even experimenteren, want hier komt natuurlijk ook een led tussen. Het idee is dat als ik hier één weerstand tussen zet, dat de, de blauwe pluspol in ieder geval minder stroom uh, uh, doorlaat Deze twee die uh, Kijk even of ik dat via Deze uh, huidige metalen dingen laat lopen Of dat ik hier gewoon losse bekabeling voor maak En ik wil even testen of dat Als ik de verlichting aanzet Voor de binnenverlichting of dat dan Deze twee ik nog wel doen. Want uh, Ik heb het verleden gezien bij mijn koploper Dat als je de verlichting aanzet uh, Voor de binnenverlichting dat dan de want de sluitverlichting het niet meer deed doordat de weerstanden niet helemaal goed zaten. Dat ga ik eerst uitproberen voordat ik alles inzet. Ik heb even een breadboard gepakt om uh, op te experimenteren en ook om het probleem te demonstreren. Um, ik heb hier een heleboel kabeltjes. Um, ik ga deze verwisselen denk ik zo. Hier heb ik de opstelling met 1 weerstand en 3 leds die op die weerstand zitten waarbij eh, je moet voorstellen dat dit de schakelingen zijn van de decoder. Dus de decoder zegt ik wil binnenverlichting, dan gaat hier stroom op. Ik wil frontverlichting, dan gaat op deze pin stroom. Of ik wil sluitverlichting, dan gaat daar stroom op. Dus ik zet mijn sluitverlichting nu aan. Zo. Dus nu zeg ik wel ook, uh, nee dan moet ik andersom doen. Ik wil mijn binnenverlichting aan. Hoppa. En nu wil ik mijn frontverlichting aan. Nou, ja, dat gaat nog goed. Kijk, brandt ook nog. En nu wil ik mijn sluitverlichting aan. Hey. Dan brandt alleen nog maar de rode. Dat komt omdat de rode een lagere weerstand heeft. En de stroom volgt deze route. Pakt de weg van de minste weerstand. En gaat daarna pas door de weerstand naar buiten toe. Als je dat nu omdraait... Zo, deze gaan er even allemaal uit. Kijk, hier heb ik drie weerstanden. Nou, elk van de leds zit een eigen weerstand. Dus de stroom gaat altijd door een weerstand, dan door een led en dan terug. Met als gevolg dat uh, deze weerstanden uh, worden eigenlijk als eerste selectie uh, gebruikt. Uh, en zijn allemaal gelijk. Dus gaat de stroom altijd door alle drie de uh, leds heen. Betekent dat euh, ik door de weerstand, even uit te zetten, zo, zo kan de binnenverlichting uit. Dit is voor de front die kan zo uit. En dit is voor het sluit dat kan ook uit. Betekent dat ik. Um, als ik uh, normaal gesproken gebruik, als de enkele weerstand. Omdat in de meeste treinen ik alleen maar front en zijn heb. En front en zijn staan bij mij eigenlijk nooit tegelijkertijd aan. Dus kan ik met één weerstand af. je uh, met binnenverlichting gaat werken, moet ik ofwel dus de, uh, uh, één weerstand hebben voor richting de front en zijn. Dat zou betekenen dat ik op dit stuk eigenlijk een weerstand moet hebben. En ik heb een aparte weerstand nodig voor de binnenverlichting. Dus ik zou het met twee af kunnen. Uh, dus ik moet ofwel breukjes hierin gaan zetten en weerstanden erop. Of ik zet ze op de, uh, deze kabels. De witte, de gele en de groene. Um, dat is eventjes de keuze waar ik voor sta. En nu weet ik ook nog dat een van deze decoders... Heeft een doorgebrande rode verlichting, als dus ik me niet vergis. Dus ik zal ze ook even moeten testen, kijken welke van de verlichting nu nog goed is. En ik zal even niet raden moeten vervangen door de paarse uh, en ze anders programmeren. Of de hele decoder vervangen, maar ik, ik heb ze gewoon even niet op voorraad. Ik ga dadelijk in ieder geval, dus de leds hierin zetten, weerstanden ertussen zetten, als ik besloten heb hoe. En ik heb daarvoor. Deze, deze nodig en ik ga die ook wel nodig hebben. En weer standen ertussen. Ja, is een beetje rommelig hier. Maar wat ik heb gedaan is, uh, hieronder zit nu een led. Um, in plaats van deze gloeilamp. Dit is de blauwe draad van de decoder je die gaat hier in dit zwarte ding. Aan deze kant zit een gloeilamp. Een uh, weerstand. Die we gaan gebruiken. Voor de front- en sluitverlichting. Die kan dus niet gelijktijdig branden. Maar dat vind ik niet zo'n probleem. En aan de andere kant zit ook een weerstand. En die zit vast aan de led die hier onderin gaat. Op die manier doe ik het dus inderdaad met twee leds. Zoals ik net al uh, voorspelde. Um, ik heb gecontroleerd of. Sorry, ik heb gecontroleerd of dat de. Uh, beide. Uh, verlichtingkabels nog goed werken. Die werken bij deze goed. Dus ik kan deze mooie paars opbergen. En ik kan gaan nadenken. Hoe ik aan deze kant. Ervoor ga zorgen. Dat mijn uh, leds stroom krijgen. Van. Deze verbindingen. Uh, of hoe ik de kabels hier ga doen. En van het, het uh, frame. Zo. De leds zitten dus in de. Huizing. Ik heb uh, De positieve Pol van de pinnen Van de leds omgebogen. Dat zie je tegen metaal aan zitten En ik denk dat ik hier Nog een uh, brug tussen ga solderen En dit zijn de negatieve Polen Ik heb hier blauw. Dat is de positieve Die uh, Hou ik hier even op de schroef En als het goed is Kijk Kan ik nu individueel Let's aansturen uh, Dadelijk Zit natuurlijk Dit hier zo tegenaan Ik ga even kijken Eigenlijk wil ik hier uh, Deze twee even aan elkaar solderen Zodat er beter contact is De uh, Krimpkous wat inkorten en een klein boogje maken, zodat deze pinnen, deze metalen hier gewoon tegen de led, tegen die pool aan kunnen drukken. En als ik hier dan wat tape op doe, is er ook weinig kans op kortsluiting. Op die manier behoud ik de, de, de, de, eigenlijk het omleiden zoals het er al zat, zodat ik niet hoef te proberen draden weg te werken. En zodat ik hem ook nog steeds makkelijk kan demonteren als er iets mis is, bijvoorbeeld om een led te vervangen. Ik heb hieronder de brug gezet tussen de twee pluspolen, plastic model, wat, wat tape is dat, en de minpolen omgebogen, zodat dat contactpunten vormen. En als ik nu mijn frame pak van de locomotief, dan kan ik die hier zo inschuiven. En deze... Moet moet hier tussen de lichtgeleiders een beetje naar voren. Ja, ik heb hier wat extra opgesoldeerd, dus het zal even wat moeilijk passen om mee te zijn. Even kijken of ik dit in beeld kan krijgen. Deze verbinding loopt nu. naar de brug op die led en de andere verbinding zit tegen de andere led aan. Dat zou inhouden dat als ik alles aansluit, dat ik nu zowel binnenverlichting als front- en sluit zijn zou kunnen bedienen. Het hoort dus weer even testen en aansluiten. Binnenverlichting staat aan en kan ook uit. De voorkant kan ik niet over, ja. Brandt nu wit. En brandt nu rood. Prachtig. Precies zoals het hoort met het veranderen van de rijrichting. Dat betekent dat dit grapje werkt. Dan rest mij nog deze extra connector er even afhalen. Die is handig voor testen. En de hele boel zoals die hier los ligt weer assembleren. Alle bedrading er weer op zetten. En dan heb ik hier uh, de front en sluitzijnen vervangen met led. Dan moet ik hetzelfde trucje alleen nog doen met de andere kant. Maar uh, ik verwacht daar geen grote problemen. Behalve dat ik even moet testen. Want dan is volgens mij dat degene waarbij een van deze twee kabels niet werkt. Nou, daar heb ik de paarse voor. Maar dat komt wel goed. Bedankt voor het kijken. Tot zover. Um, like en subscribe. Dan word ik beter gevonden. Laat berichten achter. Uh, vind ik leuk. Uh, uh, tot een volgende keer.